1976 zit Frans in groep 8 en hij maakt een werkstuk over de VOC. Hij heeft uit de schoolbibliotheek informatieboekjes gehaald en nu typt hij zijn werkstuk op de typmachine. Fouten die hij maakt corrigeert hij met typex. In 1996 zit Isa in groep 8 en zij maakt een werkstuk over de gorilla. Zij gebruikt de CD-ROM van Encarta als informatiebron en typt haar verslag op een gloednieuwe Pentium. Tussentijds slaat ze zijn werk op op een floppy en als hij klaar is, print ze het uit. In 2016 zit Pim in groep 8 en hij maakt een werkstuk over Anne Frank. Hij zoekt zijn informatie online via een kinderzoekmachine en hij verwerkt dit tot een eigen website. Omdat hij in de cloud werkt, kan hij ook thuis gemakkelijk verder werken of zijn werk eenvoudig delen met anderen. De samenleving is flink veranderd de afgelopen tijd. Van een industriële maatschappij die de vorige eeuw nog heel dominant was naar een kennis- of informatiesamenleving waarin het ook belangrijk is dat je zelf actief participeert in netwerken, ofwel de netwerkmaatschappij. Wat moeten jongeren eigenlijk leren om optimaal voorbereid te zijn te kunnen deelnemen aan deze samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hanteren allerlei diverse modellen met 21st century skills. En de onderzoekers Joke Voogd en Nathalie Pareja-Roblin hebben in 2010 door middel van een uitgebreide literatuurstudie een overzicht gemaakt van de zeven meest voorkomende vaardigheden in internationaal verband. Stichting Kennisnet heeft dit omgezet naar een model voor de Nederlandse situatie. Maar in 2016 publiceerde Kennisnet in samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling een nieuwe versie van het model met daarin elf vaardigheden. Ten opzichte van het vorige model is nu de kapstok ICT geletterdheid opgesplitst in vier deelvaardigheden en de vaardigheid zelfregulering is toegevoegd. De 21st century skills zijn met de klok mee als eerste creatief denken. Het vermogen om nieuwe ideeën en inzichten te kunnen creëren en optimaliseren. Denk hierbij aan het kunnen hanteren van creatieve technieken, het denken buiten gebaande paden, het durven nemen van verantwoorde risico's en een onderzoekende houding hebben. De tweede is probleem oplossen. In staat zijn om een probleem te kunnen herkennen en te kunnen definiëren, te kunnen doorgronden en te kunnen analyseren. En met doorzettingsvermogen proactief te kunnen handelen. De derde is computational thinking. Dit is het procesmatig kunnen formuleren of herformuleren van problemen op zo'n manier dat de computer ze kan oplossen. Het gaat om een verzameling van denkprocessen, zoals algoritmes of patroonherkenning herhalingen, functies en debuggen. De vierde zijn de informatievaardigheden. Hierbij gaat het om het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. Op basis hiervan kritisch en systematisch kunnen zoeken, selecteren en verwerken van relevante informatie, maar ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen. Vijf zijn de ICT basisvaardigheden. Dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om de werking van computers en netwerken te kunnen begrijpen. Je moet niet alleen om kunnen gaan met verschillende soorten technologieën, maar je moet ook de beperkingen van technologieën kunnen begrijpen. Zes is mediawijsheid, waarvan de essentie is het kunnen begrijpen, het echt kritisch kunnen doorgronden van media. Maar ook het proactief kunnen gebruiken en het kunnen creëren van eigen media. En tenslotte ook bewust participeren in sociale netwerken. Zeven is communiceren. En de wijze van communiceren is de afgelopen tijd zowel veranderd als versneld. Inhoudelijk gaat het nog steeds om kunnen luisteren, samenvatten, doorvragen en reageren. Maar kun je telkens het beste medium selecteren dat daarbij past? Acht is samenwerken. Dat wordt steeds belangrijker omdat in onze netwerkmaatschappij alles met elkaar verbonden is. En die verbinding is ook nodig voor het kunnen slagen van projecten of het kunnen behalen van doelen. Negen zijn de sociale en culturele vaardigheden. Onze netwerkmaatschappij brengt veel diversiteit met zich mee. En kennis van jezelf en van de ander is noodzakelijk om tot goed samenwerken en samenleven te kunnen komen. 10 is zelfregulering. Het kunnen realiseren van... Doelgericht en passend gedrag, zoals het stellen van realistische doelen en prioriteiten. Doelgericht handelen en verantwoording nemen. Maar ook reflectie op je eigen handelen en op het uitvoeren van de taak. En tot slot om kunnen gaan met feedback, om adequate vervolgkeuzes te kunnen maken. En elf tot slot is kritisch denken. De enorme hoeveelheid en informatie dwingt ons om zelf te kunnen nagaan wat waar is en wat niet. Ben je voldoende kritisch om betrouwbare bronnen te kunnen selecteren en om verschillende argumenten tegen elkaar af te kunnen wegen? SLO werkt alle 21st century skills uit in concrete leerlijnen en lesvoorbeelden. En daarmee wordt het voor scholen een stuk eenvoudiger om keuzes te kunnen maken en om concrete invulling te kunnen geven aan deze vaardigheden. Niet als apart vak of incidentele activiteiten, maar echt geïntegreerd in het curriculum, in vakoverstijgende actuele thema's, waarin vervolgens de basisschoolvakken weer terugkomen. Kortom, onze huidige maatschappij vraagt om ondernemende, betrokken en nieuwsgierige burgers. En jongeren hebben in de 21ste eeuw deze vaardigheden nodig om goed te kunnen deelnemen aan deze maatschappij. Of, zoals een Amerikaanse psycholoog het stelde, de analfabeet van morgen is niet de man die niet kan lezen, maar de man die niet geleerd heeft om te leren.